De meeste ledenorganisaties hebben meerdere websites. Een corporate site, een ledennet, een congressite, site, een campagnesite ...en misschien nog wel wat sites rondom een specifiek onderwerp of voor een specifieke doelgroep. Logisch ook, want je wilt je doelgroep zo goed mogelijk bereiken. Maar moet je voor elke website een ander systeem hebben? Nee, dat hoeft niet. Het is mogelijk om binnen het softwarepakket Livids meerdere websites te onderhouden. Wellicht heb je destijds bij een aantal websites gekozen voor een open source pakket. Open source kent voordelen, maar ook een belangrijk nadeel... ...welke we met de veranderde wetgeving rondom datalekken niet moeten onderschatten. Open source systemen vormen namelijk een makkelijker doelwit voor hackers... ...en worden daardoor eerder aangevallen. Met het CMS van Lipids kies je voor veiligheid. We zetten graag de voordelen op een rij van het hebben van meerdere websites in ons pakket. Alle medewerkers werken in hetzelfde pakket, dus iedereen kan elkaar helpen. Een kostenvoordeel, doordat het aantal pakketten voor CMS geminimaliseerd is. Alle websites kunnen gekoppeld worden aan CRM. Wel zo gemakkelijk voor aanmeldingen voor bijeenkomsten, inschrijvingen voor trainingen of gepersonaliseerde berichtgeving. Het is een veilige keuze, dus minder risico om gehackt te worden. Je hebt één SaaS en één licentieovereenkomst. optimale gebruikmaking van de modules die Livids biedt door integratiemogelijkheid met alle sites... ...en vergaande gepersonaliseerde communicatie. Dus waar wacht je nog op? Maak vandaag nog een afspraak met ons om de mogelijkheden door te nemen.